Al sinds atomen ontdekt werden, vragen wetenschappers zich af hoe een atoom er nu precies uitziet. Een van de eerste atoommodellen was dat van Thomson. Hij stelde zich een atoom voor als een soort krentenbol, met het deeg als een positief geladen wolk... ...en de krenten als kleine, negatief geladen deeltjes, de elektronen. Dit model bleek totaal niet te kloppen en werd daarom in 1911 door Rudervoort verbeterd. In zijn model zitten de elektronen al in banen rond een positieve kern... Maar toch klopte zijn model ook nog niet helemaal. Het model van Rudervoort kon namelijk spectraallijnen, die in hoofdstuk 11 al langskwamen, niet verklaren. Niels Bohr verbeterde daarom twee jaar later Rudervoorts model. Bohrs atoommodel was alleen ook nog niet helemaal perfect. Zo werkt het model alleen maar voor atomen met één elektron. Daarom werken wetenschappers op dit moment met het kwantummechanisch model, dat wel voor grotere atomen werkt. En dit model is, je raadt het al, gebaseerd op kwantummechanica. In het kwantummechanisch model worden de elektronen beschreven als staande golven, die we in de vorige paragraaf ook al zagen. Doordat elektronen door de protonen in de kern op hun plek worden gehouden, gedragen ze zich als gevangen deeltjes. De elektronen zitten in verschillende energieniveaus, maar die zijn in het kwantummechanisch model niet meer zo duidelijk gelinkt aan de afstand van een elektron tot de kern als in het atoommodel van Bohr. In het kwantummechanisch model bepalen de energieniveaus de vorm van de staande golven. Ook lijkt de staande golf van een elektron in het eerste energieniveau wel op een staande golf in de grondtoestand, lijkt een elektron in het tweede energieniveau wel op een staande golf in de eerste boventoon en een elektron in het derde energieniveau wel op een staande golf in de tweede boventoon. Ook deze staande golven zijn allemaal nog steeds waarschijnlijkheidsverdelingen. Een belangrijk verschil is alleen dat de golffuncties van elektronen in atomen bolsymmetrisch zijn ten opzichte van de atoomkern. Een elektron in het eerste energieniveau vormt dus een bolvormige waarschijnlijkheidsverdeling rond de atoomkern. Hoe dichter bij de kern je meet, hoe groter de kans dat je daar een elektron zal vinden. De waarschijnlijkheidsverdeling van een elektron in het tweede energieniveau ziet er ongeveer hetzelfde uit. Het enige verschil is dat je op een specifieke afstand van de kern het elektron niet zal aantreffen. Hier is de waarschijnlijkheid nul, omdat de waarschijnlijkheidsgrafiek hier de x-as raakt en dus nul is. Hoe groter het energieniveau van een atoom, hoe meer buiken en knopen er in de waarschijnlijkheidsverdeling voorkomen en dus ook hoe meer schillen in de bolvormige waarschijnlijkheidsverdeling rond het atoom. Deze simpele bolvorm van waarschijnlijkheidsverdelingen geldt alleen voor de simpelste elektronenwolken, de s-orbitalen. Voor de hogere orbitalen gelden ingewikkeldere waarschijnlijkheidsverdelingen die getekend staan in tabel 23 van de BINAS. Het systeem met de schillen bij hogere energietoestanden geldt wel voor de hogere orbitalen. Je kan de totale energie van een elektron in een bepaalde energietoestand ook berekenen. Dit kan voor waterstofatomen met de formule min 13,6 door n-kwadraat, met n is een geheel getal dat het energieniveau aangeeft. Dit getal noemen we het hoofdkwantumgetal. En met de hele formule bereken je de energie van het elektron in elektronvolt. Wat je misschien opvalt is dat deze totale energie negatief is. Dit heeft ongeveer dezelfde reden als het feit dat gravitatieenergie altijd negatief is. We stellen de energie van een ongebonden stilstaand elektron op nul. Om deze situatie te bereiken moet je energie toevoegen aan een gebonden elektron. Je moet het namelijk vrij krijgen. Daarom is de totale energie van een gebonden elektron negatief. In het kort, wetenschappers hebben in de loop van de tijd verschillende atoommodellen uitgeprobeerd. Op dit moment gebruiken we het kwantummechanische model. Volgens het kwantummechanisch model zitten de elektronen in verschillende energieniveaus die de vorm van hun waarschijnlijkheidsverdeling bepalen. Deze waarschijnlijkheidsverdelingen zijn bolvormig. De energieniveaus van een waterstofatoom kan je berekenen met de formule min 13,6 gedeeld door n kwadraat en dan bereken je de energie in elektronvolts.